Ik leg u graag uit hoe u de volmacht invult en toevoegt aan uw online dossier. Iedere passagier in uw claim moet een volmacht invullen en ondertekenen zodat wij in uw belang kunnen handelen. U vindt uw volmacht in uw online dossier. Hier kunt u het bestand downloaden en uitprinten. De meerderjarige passagiers in uw claim hoeven alleen pagina 1 in te vullen. De tweede pagina is bestemd voor de minderjarige passagiers. Het is noodzakelijk dat de volmacht goed leesbaar wordt ingevuld en met een pen wordt ondertekend. Een volmacht met een digitale handtekening kunnen wij helaas niet accepteren. Hebben alle passagiers de volmacht ingevuld en ondertekend? U kunt de volmacht daarna inscannen en toevoegen aan uw online dossier.